Studio maken en daarin wil dus, um, ik kan dus niet drie keer per week nu uh, um, ja, uploaden. Omdat ik nu gewoon even druk bezig ben met de Last One en, en die studio en zo. Dus ik heb wat anders bedacht. Ik doe één keer in de week, dus iedere woensdag komt er een video online van een vlog. Daar zijn we hard mee bezig en uh, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. In ieder geval, veel kijk zie plezier. Oké, okay, nu ben ik aan het kijken hier met uh, deal. Oh, je, ziet je ziet hem even niet. Maar uh, goed, uh, dames en heren. Dit is de iPhone 6. Goed, in, in ieder geval. Ik ga nu even een molet-toetje eten voor mijn lunch. Zeg maar. Zo te... Ik te om het wordt de te lui om iets normaal te maken. Ja, inderdaad. En als je goed kijkt, zie je mijn deal nu daar al in het hoekje. Ja, daar. Dus uh, ja. Goed, in ieder geval. Ik ga even. Voor... Oh ja, dat is hem, Kijk. Dat is, hem. dat is de kerel, dat is de kerel. Nou dames en heren, uh, ik ga nu bezig met de J-Movies uh, Studio een beetje opruimen, want ik ga een studio beginnen. Beginnen, ja, Er komt een studio, sorry dat ik zo erg trill, maar dat komt door de laptop. Um, ik ga nu even naar Zolder, daar komt weer een nieuwe studio, dus ik ga het nu een beetje opruimen. En jullie gaan nu zien hoe het eruit ziet, nu. Moet je eens een keer kijken. Wat een hell. En dan moet ik nu gaan opruimen. Fuck life. Dat ga ik nu met uh, beginnen, mensen? Even opruimen. Hello. Zeker. Zo, die deur blijft open. Ga ik de matras even halen. Ik vraag me niet waarom ik de fucking matras hier heb staan. Weet ik ook niet. Oké. Okay. Misschien heb ik wat gesloopt, zeg. <laughs> Hou op ik, ik neem je even mee, camera. Maar die ook neem jou zo meteen mee. Okay. Ja, dit. Dit, dit wordt echt la lader. En dan moet je nagaan dat ik niet zoveel tijd heb, dus... Tja. Nou, je ziet hoe Manil eet en je ziet hoe ik ga opruimen. Nou, gefeliciteerd. Kijk, hè. Oh ja, dit is de camera waar ik mij opneem, oftewel op mobiel. Want ik heb geen geld voor camera. Doe zeg! Wat eigenlijk best gek is, want ik heb wel geld voor een iMac. Ik heb geld voor 4 laptops. Maar ik heb geen geld voor een fucking camera. Hoe de fuck ga ik dit nooit doen? Ja. Ik zie jullie zo weer kijken. Er is nothing in deze wereld dat okay, ik voor deze. Oh. Ik heb een camera in mijn gezeerd. Dan word ik echt nog gek. Oké mensen, ik ga een extra camera toevoegen. En Jason, wie is er veel te lui om zijn? Kamer op, gaan 2 en Nu, nu is die extra oh, camera toe te zien. Lui. ja hij is hij is lui, lui, lui. hij is lui, lui, lui. hij is is is is Nee, goed moet Nou, nou, nou, nee, nee. Jij bent echt heel erg leuk. Hé, hey, luister. Hé hey, luarzaam. Ja. Moet je laags lopen? Ja. Wat een kijkels! Met zees staan je gele <gingen> ooie. <laughs> Dat zijn nog bloem, bloem, bloem, dat zijn bloem, bloem, bloem, bloem. Ik ben nog thuis, mijn god. Ga de huisje Nee, nee, woest niet, woest niet, woest niet. aan, stiks aan. Sorry, ik ga ik hem uitwachten. Oké, okay, dat dus waren allemaal glazen. Niks nou. aan. <laughs> Kijkers, ik hoop dat hij me nu niet hoort. Maar ik denk het wel, maar hij negeert me expres. Maar ik moet even zeggen dat hij de grootste mogel ooit is. Hij hoort me gewoon denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, jullie zijn benieuwd hoe het eruit ziet. Um, het is uh, niet helemaal, maar daar al troep liggen en zo. Oh, dit was de vlog. van jullie deze video dan een blauw duimpje of je niet meer abonneren? Dan zie ik jullie zeker weer de volgende keer weer. Uh, ben je nieuw? Ik ben Jason. Maar goed. Uh, zeker abonneer als je voor meer wilt. En de volgende keer gaan we weer een vlog doen. En later komen weer de normale video's aan, mensen.